Welkom bij het derde en laatste onderdeel van de herhaling van de tweede helft van hoofdstuk 3 ordening. En dit is het tweede deel dat gaat over het ordenen van dieren. En hier gaan we specifiek in op al die verschillende diergroepen die wij de vorige keer hebben behandeld. Dit correspondeert met paragraaf 3.6 uit je boek. Laten we beginnen. Hier hebben we nog een keer die stamboom die ik aan het einde van vorig filmpje had laten zien. Maar dit keer ook met de werkelijke kenmerken erbij. Dus hoeveel cellen? Eencellig of meercellig? Hoeveel, orga hoeveel organen? Hebben ze organen? Ja of nee? Etcetera. Uh, je kunt nu even de video pauzeren. Je kunt ook gewoon in je mail kijken en daar de powerpoints vinden waar dit op gebaseerd is. Ik laat je nog even rustig kijken voor... 3 seconden, 2, 1, en dan gaan we door naar de volgende slide. De eerste diergroep die ik wil behandelen dat zijn eencellige dieren. Eencellige dieren die zijn veel diverser dan je misschien zou denken, maar toch zetten we ze allemaal in één groepje neer. Ze bestaan allemaal, nou, kun je je wel voorstellen, uit één cel. En. Sommige mensen die verwarren die dingen nog wel eens met bacteriën, omdat bacteriën ook altijd het cel bestaan. Maar je weet donders goed dat je heel goed bacteriën van dieren kan onderscheiden. Niet alleen hebben dieren wel een celkern in tegenstelling tot bacteriën, maar bacteriën hebben natuurlijk een celwand wat eencellige dieren niet hebben. Wel een celmembraan, dat is natuurlijk iets anders. Ook zijn eencellige dieren over het algemeen wat groter dan bacteriën. Dus zo zou je het ook nog kunnen herkennen. Maar hier ga ik verder niet te lang bij stilstaan. Daarna gaan we kijken naar de sponsdieren. Uh, de sponsdieren, in tegenstelling tot eencellige dieren, zijn meercellig. Ze zijn de meest primitieve, meest simpele meercellige dieren. Ze hebben geen organen. Ze hebben wel He, verschillende type cellen kun je ook wel een beetje zien niet alle, niet het hele ding ziet er hetzelfde uit maar ze zijn niet onderverdeeld in organen uh, die dieren die sponsdieren die leven eigenlijk allemaal in het water uh, een heleboel dieren kunnen alleen maar in het water leven en hun manier van voeden is ontzettend simpel er zitten voedseldeeltjes in het water en dat filteren ze gewoon uit het water. Je kunt een heleboel spectaculaire dingen over Spongebob zeggen, maar dat ga ik lekker niet doen. Want zoveel hoeven jullie niet over te weten nog. De volgende groep waar we naar gaan kijken zijn holte dieren. Dat zijn ook meercellige dieren natuurlijk. Maar deze zijn de meest primitieve dieren die wel organen hebben. En die organen, dat zijn nog vrij simpele organen, maar toch ziet het er spectaculair uit hoor. Als je de bloedsomloop van een kwal ziet, nou, moet je eens opzoeken op YouTube. Prachtig. Hey. Daarnaast, wat ook enorm herkenbaar is aan dieren, is dat ze radiaal symmetrisch zijn. Dus hè, je weet nog van vorige keer, je kunt ze dus de hele tijd ronddraaien en je blijft ontzettend veel van die spiegelvlakken houden. Ehm... Um, ik heb hier twee voorbeelden. Eén is een zeeanemoon, de ander is een kwal. Um, ze leven ook altijd in het water, net zoals sponsdieren. En ze hebben een centrale holte. Dat is waarom ze holtedieren noemen. Die centrale holte, daar wordt voedsel in gevangen, meestal met behulp van tentakels. En daar wordt het voedsel inverteerd en daar komt vervolgens he, al het afval komt ook weer uit, dat zelf, uit diezelfde holte. Die tentakels die bevatten vaak gif. Je kent misschien wel die giftige zeeanemonen, waar dan specifiek clownvissen wel goed tegen kunnen. En ook kwallen die heel naar kunnen steken. En ook een heleboel kwallen kunnen helemaal niet zo naar steken. Maar toch inderdaad, die tentakels is ook een heel belangrijk kenmerk. En dat zijn er vaak heel veel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld inktvissen, en octopussen. Waarbij de tentakels he, meestal niet meer dan 12 zijn. Octopus altijd 8. Nu gaan we naar de eerste dieren kijken die wel symmetrisch zijn. Of die hè, meervoudig of tweezijdig symmetrisch zijn. En niet meer radiaal symmetrisch. Deze hebben ook een oermond ontwikkeld. En die oermond die wordt dus een mond. Nou de eerste van die groepen. Is, zijn de wormen. Die wormen die hebben geen skelet, in tegenstelling tot andere dieren waarbij de oermond een mond wordt. Uh, en die wormen verdelen we ook weer in drie groepen. Je hebt ringwormen, die zijn uh, bij de meeste van jullie wel kent als regenwormen bijvoorbeeld, maar je hebt ook platwormen. Platwormen zijn er heel veel verschillende soorten van. Hier heb ik een hele mooie die in de diepzee leeft, heb ik uh, laten zien. Uh, maar bijvoorbeeld ook lintworm is een platworm dus er zijn ook best wel veel parasieten die platworm zijn en als laatste ook rondwormen rondwormen kennen we ook een heleboel verschillende soorten van maar jullie waarschijnlijk niet maakt niet zoveel uit zijn in elk geval ook weer hele mooie beestjes dan gaan we kijken naar weekdieren Weekdieren, daarvan wordt de oermond ook de mond. Maar bij weekdieren heb je, zeggen we, het eerste weekdier had inderdaad een exoskelet van kalk. De eerste weekdieren die hadden iets als een schelp. We onderscheiden drie verschillende groepen binnen de weekdieren. Die moeten jullie ook kennen. Dat zijn schelpdieren. Schelpdieren. Slakken en inktvissen. Nou, schelpdieren, kun je je voorstellen, die hebben een schelp. En die schelp, die bestaat uit kalk. Dus dat noemen we een kalkachtig exoskelet. Slakken, ik heb daarboven heb ik, een, uh, heb ik een zeeslak neergezet, ook weer zo'n hele mooie. Um, slakken die hebben soms een kalkachtig exoskelet. Dan kun je denken aan huisjeslakken, hè. Die, dat zijn de slakken die de meeste mensen ook kennen. Maar ook naaktslakken en dit soort zeeslakken die bestaan en die hebben meestal geen skelet. Als laatste hebben we inktvissen. Inktvissen zou je misschien van denken, zijn die niet radiaal symmetrisch of meervoudig symmetrisch. Maar doordat zij ogen hebben, kun je ze toch alleen maar in twee helften verdelen. Dus zijn ze tweezijdig symmetrisch. Um, inktvissen, daar heb je octopussen en pijlinktvissen. Um, octopussen die hebben altijd acht armen, die hebben geen skelet, kunnen daardoor heel mafte dingen doen, zoek vooral op YouTube, prachtige beesten, super slim. En pijlinktvissen, die hebben als enige andere dieren die geen gewervelden zijn, hebben zij een inwendig skelet. Een inwendig kalkskelet. Kun je soms ook op het strand vinden. Is ja, eigenlijk een soort ja, kogeltje. Uh, en die vind je dus aan de binnenkant van die kop van zo'n beest. Geleedpotigen. Dat is een hele bijzondere groep. Um, en die kun je herkennen aan het feit dat zij een exoskelet hebben gemaakt van chitine of onder andere chitine. Uh, waarom wij ze geleedpoten noemen is omdat zij bestaan uit segmenten. Geleed betekent in leden en een lid is een ander woord voor een segment, is een ander woord voor een stukje. Geleedpotig betekent dus dat die pootjes in allemaal stukjes te verdelen zijn. Kun je misschien wel het beste zien hier zo bij de duizendpoot zie je allemaal verschillende stukjes. Maar ook de rest van het lichaam bestaat uit verschillende segmenten. En Op basis van die segmenten kun je vaak die geleepotige weer onderverdelen in vier verschillende groepen. Insecten. Spinachtige, kreeftachtige en duizendpoten. En duizendpoten daar horen ook de miljoenpoten bij. Insecten die kun je herkennen aan twee verschillende dingen. Eén is, ze hebben drie segmenten. Een kop, een borststuk en een achterlijf. Zie je hoeveel soepeler het gaat nu ik wel een muis heb gepakt. Die hebben een kop, een borststuk en een achterlijf. En die hebben zes... Poten. Altijd. Ik heb er nu drie omcirkeld, die andere drie zitten natuurlijk aan de andere kant. Um, spinnen, die hebben meestal in een lichaam maar twee segmenten of zelfs maar eentje. Iets wat we hier noemen het kopborststuk en hier het achterlijf. Een voorbeeld dat ik hier heb genomen is een peacock spider. Is een enorm mooi beest. Kan heel leuk dansen. Ook dat. Wederom kun je opzoeken op YouTube. Entertainment voor zeker 2 minuten. Daarnaast hebben spinnen hebben ook altijd acht poten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ja, hier zit wel een achtste. 8 acht poten. Dan kan het soms zijn dat ze ook nog. Daarbovenop, klauwen of kaken hebben die lijken op poten, maar die wij niet tot de poten rekenen. Denk dan bijvoorbeeld ook aan schorpioenen. Schorpioenen zijn spinachtigen, maar schorpioenen die hebben naast acht poten, hebben ze ook nog twee extra klauwen. Dan gaan we naar kreeftachtigen kijken. En kreeftachtigen die kun je herkennen aan het feit dat zij in hun exoskelet niet alleen maar chitine hebben, maar ook nog kalk. Ze leven ook meestal in het water. Hè? En in het water is het veel makkelijker om een exoskelet te bouwen van kalk. Um, Kreeftachtige hebben daarnaast hebben zij heel veel poten. Dat zijn er tien of meer. Hier kan ik er nu eventjes vijf aan elke kant vinden, maar het kan ook zijn dat dit beest 12, 13 poten heeft. Dit is een pistoolgarnaal trouwens. Ook weer een heel interessant beestje. Daar ga ik jullie niet al te veel over vertellen. Dodelijk voor andere kleine dieren. Um, daarnaast hebben ze ook, in tegenstelling tot andere, andere geleedpotigen hebben zij niet één, maar twee paar antennen. En die twee paar antennen, die worden op allerlei verschillende manieren gebruikt. Als laatste kijken we weer even naar die duizendpoten. Duizendpoten, die hebben een kop. En daarnaast ook weer een heleboel segmenten. En die segmenten, dat zijn allemaal lichaamsegmenten. En elk van die lichaamsegmenten heeft weer één of soms twee paar poten. In tegenstelling tot bij insecten, waarbij alle poten aan één segment zitten, namelijk een borststuk. Um, net zoals kreeftachtigen hebben ze dus tien of meer poten. Maar waaraan kun je ze nou onderscheiden van kreeftachtigen? Eén, ze hebben maar één paar antennen. In tegenstelling tot kreeftachtigen, twee paar. En ze hebben geen kalk in hun skelet. Maar alleen maar chitine. Even kijken, dat is volgens mij alles dat ik over geleedpotigen wilde vertellen. Dan gaan wij door naar de ene laatste groep dieren waar we het over gaan hebben. Dat zijn de stekelhuidigen. Een stekelhuidige, dat is een groep dieren waarbij de oormond zich niet tot mond ontwikkelt, maar tot anus. En daarnaast, hoe onderscheid je ze nou van ons? Van ons gewervelden, dat is, met, dat is doordat zij een exoskelet hebben, in plaats van een inwendig skelet, een exoskelet van kalk. En ze zijn ook vrijwel altijd meervoudig symmetrisch, terwijl gewervelden altijd tweezijdig symmetrisch zijn. Uh, ook deze dieren leven eigenlijk altijd in het water. En... Kun je onderdelen, nou ja, je kunt ze onderdelen in heel veel verschillende groepen, maar drie belangrijke groepen dat zijn de zeesterren, de zeeegels en de zeekommers. En dan als laatste hebben wij natuurlijk de gewervelden. En die gewervelden, daar heb je vijf groepen waar, die je moet kunnen herkennen: je hebt vissen. Je hebt amfibieën, je hebt reptielen, je hebt vogels en dino's, die horen bij één groep. En je hebt zoogdieren. Of zoogdieren, als je dat graag wil zien. Um, gewervelden kun je herkennen aan een inwendig skelet. Dat bestaat uit een wervelkolom, ruggengraat. Daarom noemen we ze ook gewervelde. Schedel. Dat is ook een heel belangrijk iets wat ze allemaal hebben. En dan vervolgens kun je ze nog onderverdelen in die verschillende groepen. Uh, vissen die leven allemaal in het water. Die leven ook de hele tijd in het water. Vissen die ademen met behulp van kiewen. In hè? Er zijn een paar vissen die ook longen hebben. Dat zijn longvissen, maar die hebben zowel kieuwen als longen. Uh, en ook zijn al die vissen Koudbloedig, wat betekent, zij ze maken zelf heel weinig warmte en zijn dus voor hun lichaamstemperatuur voornamelijk afhankelijk van hun omgeving. Amfibieën, die ontstonden iets later in de evolutionaire geschiedenis, die hebben in hun volwassen stadium, hebben zij longen. In hun larvenstadium hebben zij nog kieuwen. Denk even aan kikkervisjes bijvoorbeeld. Um, amfibieën die leven dus altijd heel dicht bij water. Kikkers, salamanders, padden. En die zijn ook afhankelijk van water voor de voortplanting. Wat betekent dat? Dat betekent zij moeten hun eieren in het water leggen. En daarom zijn hun larven natuurlijk ook nog volledig aangepast aan water. Uh, ook zij zijn koudbloedig. Reptielen, zoals die slang die ik daar heb afgebeeld, die hebben ook al longen. Maar dat zijn de eerste, dat is de eerste groep dieren die onafhankelijk is geworden van water voor de voortplanting. Dus ze leggen hun eieren op het land. En die eieren die hebben een hardere schaal. In tegenstelling tot de amfabieën, je kent wel het kikkerdril, dat is gewoon heel erg zacht. De reptielen die hebben een schaal die wat leerachtig is meestal. En daardoor kunnen ze zich op het land voortplanten en kunnen ze zich ook ver van het water af, um, ver van het water af begeven. En er zijn er dus ook dieren, zoals die slang daar, die eigenlijk nooit met water in aanraking komen om te drinken alleen. Um, dan heb je nog vogels en dinosaurussen. Vroeger uh, gooiden we de dinosaurussen eigenlijk bij de reptielen, maar tegenwoordig zetten we ze bij de vogels. Um, vogels en dinosaurussen die hebben ook longen, hebben ook weer dat ze eieren leggen buiten het water. Maar, lijken maar vogels in elk geval en dino's waarschijnlijk ook zijn warmbloedig. Dat kunnen we ook zien aan dat ze veren hebben. Dino's, daar is steeds meer bewijs van dat zij ook veren hadden. En dat verendek dat is alleen maar nuttig als je warmte moet vasthouden. Dus niet van de omgeving afhankelijk bent, maar je eigen warmte maakt en die warmte wil vasthouden. Um, ze hebben dus een vak van veren. in tegenstelling tot zoogdieren. Laatste groep waar we het over hebben. Zoogdieren die hebben een vacht van haar en zoogdieren die leggen bijna allemaal geen eieren. Uitzonderingen zoals het vogelbekdier en de mierenegel zijn er. Maar wat alle zoogdieren gemeen hebben is dat ze zogen. Dat betekent zij geven, de moeders geven melk aan hun kinderen. Ook zijn ze bijna allemaal warmbloedig. Er is Eén uitzondering in de vorm van een naakte molrat. En ook dat is nog een discussie die je kan hebben. Die ik niet ga hebben. Maar inderdaad. Warmbloedig. Vacht van haren om die warmte vast te houden. En ze zogen. En bijna allemaal levend baden. Deze was lang. Maar de laatste goede herhaling van dit hoofdstuk... Ik hoop dat ik jullie hiermee heb geholpen. Als je vragen hebt, stuur me een e-mailtje, laat een reactie achter. Bel me niet, want jullie hebben mijn telefoonnummer niet. En ik wens jullie verder heel veel succes.